I'm right here with you. Alle mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video Mijn naam is GTA 5 L, SPD, warmhoor En vandaag ook op pad met Wim en met mijn collega In de nieuwste Mercedes B-klasse van de politie En deze is gemaakt door Heumods En dan ook te krijgen op een website Linkje daarvan staat in de beschrijving Super gaaf ding Mooi, niks mis mee Keurig interieurtje. Uh, niet goed te zien, maar dat komt altijd door uh, de door first-person view. En uh, we hebben de eerste melding en dat is wel een prio 1, dus so we moeten wel even snel heen. En uh, dit staat weer verkeerd. Dat doen we zo so wel even goed. Of tijdens het rijden misschien. Uh, zo. Ik geloof een melding van een, een vrachtwagen die wordt gekaapt of zoiets, ik weet niet precies. Die gedachte lijkt wel te kloppen. Oh, dat is een verkeerde knop. De verdachte zit vast, maar ik trek hem. Uitstappen! Is What the fuck if is aan? Handen omhoog! Knieën! Sterk, heel goed. Naderen en verdachte aanhouden. Die uh, beercat wat je daar ziet, die gaan we met nog gebruiken. Wees maar niet bang. Oké, okay, jij bent niet te aan verplicht. Wat, maar wat doe je nou met deze vrachtwagen? Wow, dat is een... Uh, lijkt me redelijk up to date deze mod of het gaat om een ander virus maar hij zegt van uh, blijf wij met de buurt je hebt mogelijk dat virus um, en dus um, ja hij heeft dit aan zodat er niet meer spet kon worden en hij heeft een vrachtwagen vol met spullen die dus uh, um, even denken die dus, ja, schoonmaken ofzo. Kan ik dit? Nee, dit. Ik heb dus de brandweermod nog aanstaan. En dat is in principe niet heel erg, maar dan krijg je dus wel allemaal opties die aan en uit gaan op het moment dat ik... Uh, ja, dit dus. Ik denk dat ik dat wel even moet gaan fixen. Of in ieder geval die mod even uit moet zetten. Ik heb hem niet gefouilleerd trouwens, meneer de DSI, meneer. Let's go. wat ik ga doen want daar heb ik ja ik heb er gewoon niks aan als continu als ik op de k druk op de l druk op de z druk dat er allemaal uh, dingen van de brandvormod in beeld komen en ik zit hier ook een beetje vast door deze beercat uh, auto wordt weggesleept of de vrachtwagen moet ik zeggen En wij gaan uh, door en ik zie jullie zo meteen weer als ik de uh, fire call-outs heb verwijderd. Tot zo. Ja, we zijn inmiddels weer terug op het bureau en ik weet nou niet of ik het al had gezegd, maar um, voor de mensen die het was opgevallen. Ik heb mijn mondkapje weer afgedaan uh, en daarbij heb ik een portofoon op het vest gehangen, omdat ik er eigenlijk dat eigenlijk altijd wel vet vind uitzien. Um, <tie> de reden dat ik een mondkapje heb afgezet is eigenlijk meer de, omdat ja niemand anders droeg het en ik heb besloten om niet echt in het spel... ...te gaan handhaven op de coronamaatregelen. Dus ja, het was even leuk voor een paar weken, maar van of ja, een paar video's. Maar nu heb ik zoiets van, nou, laat maar zitten. Um, ja, tenzij jullie er eigenlijk anders over denken en zeggen, nee, dat moet je echt terug doen. Dan doe ik dat weer snel, dan heb ik dat wel snel genoeg gedaan. Maar voor nu denk ik zo, nou, nah, nee. Um, en voor de mensen die zich afvragen waarom... Um, uh, ik twee portofoons heb, of in ieder geval die één op het vest en voor de mensen die het echt opvallen ook nog eentje op uh, de koppel. Uh, dat is niet zo raar, want ik heb mij eens door een uh, kennis van mij die uh, bij de politie werkt. Laten we vertellen dat ze eigenlijk altijd wel twee portes hebben. En, um, of in ieder geval regelmatig twee portes hebben. Eentje om in, de, in het basisteam onderling te kunnen communiceren, waar het OC geloof ik niet in zit. En de andere dus in het uh, kanaal waar... Uh, het hele district in zit, dus dan hoor je um, ja, eigenlijk, ja, welke regio kan ik Utrecht en Omstreken bijvoorbeeld hoor je dan. Uh, en dan te herkennen aan het roepnummer bijvoorbeeld uh, de 32, ik zeg maar iets. En dan 3201, 2, 3 en 4 bijvoorbeeld. Dat zijn een ene van Utrecht. En dan heb je een 33. Dat is van Houten. Ik zeg maar iets, hè, voor de mensen die me weer allemaal gaan aanspreken. Nee dat klopt niet, want Utrecht is de 01. Ik zeg maar iets. Nee, maar even voor het principe. En heb je dus nog eentje waar je echt alleen met Utrecht en jouw team uh, kunt praten. In ieder geval zo gaat het in um, hier in Limburg-Zuid. Ik weet niet of dat dus hier, of in heel Nederland is. Maar aandacht dacht ik twee portofoons, is niet zo gek. En ik zag toevallig echt net, vijf minuten geleden, een video op het kanaal van de politie Landelijke Eenheid. 12-01, dat is En dat is... 1, Lincoln, 18. We hebben een 1099 en niet Porta. Nou, we gaan nou wel even heen. Een collega vraagt om een transporteenheid. eenheid. Zo doen wij wel even, we zijn toen met z'n tweeën. 12 c ik ben aanrijdend. Roger Dad. Um, ja, toevallig echt net vijf uh, minuten terug een uh, nieuwe video op het kanaal van de Politie Landelijke Eenheid. En dat was een vlog van Jan Willem die uh, de maatregelen van de, corona, uh, of de corona-maatregelen uh, deed handhaven. En daarin had uh, zijn collega, die ook al uh, regelmatig terugkomt in zijn vlogs uh, tegenwoordig, um, ook echt een... hoe uh, oh, het? Op uh, twee portefoons. Uh, alle twee op, de, op het vest zelfs. Dus eentje links en eentje rechts. Een, dus dat kan nooit een goed teken zijn. Ah, ze wonen Ik snap nou waarom hij een uh, eenheid nodig heeft om te transporteren. Hoi, fijn dat je er bent. Uh, de persoon die ik net heb gearresteerd, die uh, wordt nog gezocht. Um, Bedankt dat je hem meeneemt. Hallo meneer. Kom nu maar hoor. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Wat ben je nou allemaal aan het doen? Kom. Ik weet niet wat ik met hem moet doen. Oké, okay, we gaan hem even opnieuw arresteren. Oh, kijk gedaan. Zo gaat hij wel. Oké. Okay. Kom nu maar. In een maand mijn collega hem gewoon netjes heeft gefouilleerd en zo. Dit scheelt mij wat uh, in afstand. Dan rijden mooie Vito, ook gemaakt door iemand. Nou, daar zijn we weer. Dan doen we ook eens het transport voor de eenheid crashen ook nog. Uh, dus dat is niet zo leuk. Maar ja, we gaan gewoon lekker door. En, uh, weet je, ik dacht, die melding neem ik ook eens aan. Die laat ik altijd voorbij gaan. En dat is natuurlijk wel realistisch. Zeker als er een ondergeleider staat die... Uh, nee net je nodig heeft weet je dan, uh, dan kunnen we het vast even doen. we hebben een possible 211 in... ja, dus paleto, echt... bay. paleto bay dat is echt helemaal daar dus dat is een beetje overdreven natuurlijk yeah, we'll en dan melden we een persoon met een mes Ja, die laat de mes vallen. Ik weet niet hoe het gaat, nu we erachteraan rennen, kan ik weer een uur lang. Dat mes liggen hier, moeten we even in de gaten houden. Nee, je gaat geen voertuig jatten. Dispatch, we got a on the perp in een mes hebben we al opgeraapt. Um, Nou oké, eenmaal achtervolging te voet. Persoon die het mes inmiddels heeft laten vallen. Collega's zijn in de buurt. Ja, dan pak ik jullie teran hoor, jullie kunnen me wat. Jij bent aangehouden. Veel lijnen. Die blijft rennen, hè? Dit is toch Zo! Zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo! U kunt uw weg vervolgen. Er zijn geen eenheden meer nodig. Er zal een reden zijn dat ze schoten met z'n allen ook meteen, dus die heeft iets geflikt. Maar wat weet ik niet. Hello. Hoi. Nou jullie wachten nu natuurlijk allemaal tot ik ga zeggen wat jullie kunnen doen. hoi nee dat zijn uh, weet ik vier collega's er gelijk te beginnen te knallen bam, bam bam bam bam bam zo ging het eraan toe dat is echt zo zo zo zo zo zo zo hoe doe met die bus jongen Stap het uit, jingske maar die ga ik ook worden nagekeken door de ambu of voigt die we even het oh! <laughs> kijken hier ik ga die b-klasse even pakken ambu uh... ja, Wacht. wacht al units we've got a domestic disturbance ja. okay. in uh... altaar Oké, okay, uh, lijkschouwers opgeroepen. Mijn collega zat er nog op de knietjes bij hem. Zoals jullie zagen, Wij gaan door naar de vervolgmelding van een uh, persoon die een conflict heeft met een uh, persoon die woont in zijn woning of zoiets. Ach, nu rent iedereen wel achter mij aan. druk druk druk druk ik heb hem niet geschoten dus ik hoef uh, geen uh, uh, weet die zooi onderzoek naar mij te krijgen misschien wel omdat wij hem lieten wegrennen en eerst eerste het te plaatsen waren maar hè all units. Are at the scene. goedendag maar we gaan eens eerst praten ik ga met de melder praten ik neem aan dat dit de melder is Hallo meneer, dit is mijn huis, hij huurt het, uh, maar hij heeft uh, nog niet betaald, volledig niet betaald. Ik uh, verlies mijn geld hier. Ja, kun je even Ja. Uh. Ja, wat staat er nou? Ik neem aan dat dit gewoon zijn, uh, zijn woning is. Um, maar dit vind ik altijd zo'n lastig. Uh, lastige situatie. En ja. Nou, oh, ik vraag dit nog even. Oké. Okay. Um, ja, nou ja, dit dus. Hij wil dat hij weggaat omdat hij niet betaalt. Um, ik ken deze deze wet, wet, wetten niet. Dus ik weet niet precies wat hij wel en niet in mag. Ik ga even met hem praten. Meneer, wat is er aan het? Um, ja, dus die, die landlord, oftewel de eigenaar van dit woning die dit verhuurt aan de meneer die voor mij staat, die zegt van hij betaalt niet volledig, ik wil hem weg hebben. Um, ja, kun jij laten zien dat je volledig be betaalt? Schel maar even. Ja, nou goed. Of heeft hij nou een papier waarin staat dat hij echt moet vertrekken al? Ik, ik snap het niet. Hé, hey, ja, luister dan, vriend. Luister dan, vriend. Dat gaan we niet doen, hè. Dispatch, we got ja. A on the perp in ja, collega, met alle respect, maar... Ja. Hij rent weg, maar hij heeft niks strafbaars gedaan, toch? Hij mag wegrennen. Hij... Ja. Oké, okay, chef. Oh, oh, daar viel hij erbij, Um, is in heeft een eigen voertuig gehad. Heeft een eigen bus gehad? Oh nee. Collega, laat hem maar gaan ja. Um, wat ik ga doen, ik ga dit aangeven, of hij moet dit maar aangeven bij de rechtbank. Hij moet de rechtszaak aanspannen ofzo. Op dit moment is er geen probleem. Ja, ik weet het niet. Ik vind het echt heel lastig. Ik uh, ga deze melding beëindigen. Attention all units. Deze melding is ten einde. Goed werk. En ik vind dat hij voor mij mag uh, gaan oppakken met een uh, rechter uit huiszetting of niet. in dit geval mijn advocaat die dan een rechtszaak gaat aanspannen. En eventueel een uh, onbelaten tijdstip. Wat is dat zo'n... Uh, uh, ja, zo'n mensen die aan de deur gaan en die zeggen je moet uit huis. Uh, ik weet even niet hoe ze heet. Anyway, ik uh, vind het altijd lastige situaties, dit zo. So, dat is heel... Um, ja, hoe zeg je dat? Dat zit qua wetten geloof ik al wat moeilijker in elkaar. Voor iemand die daar... Zo. So, Stof vanuit u, Voor iemand die daar geen verstand van heeft, zoals ik. Laten on... even Alter kijken screen. bij een... Uh, persoon die fiets heeft gejat. En daar gaat hij. even staan jongen jongen jongen ik heb geen zin om te rennen want ik weet hoe het gaat dan ben je weer een uur achter je auto aan het of terug naar je auto aan het lopen. Oh, shit. Zo. Oh, deze er in je nek. En meteen vuurwapen erop alsof het niks is, vriend. Keurig. Ah, heb je een zaklamp. En waarom is dat een klok? Heb ik ook een klok? Nee puur wapen op je collega, kan allemaal niet GTA. Maar ik wil eigenlijk kijken wat voor wapen het was. Ik heb dus wel de Walter P99QNL. je uh, krijgt door gewoon RAF. Shout-out hem. nog even. Zet ik die fiets hier tegen de muurtje aan. Oh, hier stond net geen hek, nu ineens. wel. Staat hij er ook te ver? Ja, ik kan dat zeggen. Oh. Nou, ja. Had ik nog dingen bij niet bij mag hebben? Uh, nee, oké. Okay. Goed, je gaat met ons mee. Ah, oh, daar. Daar hebben ook vaak mijn video's gestart. Maar dat was gewoon altijd... Aan de hand van de locatie waar ik span... Uh, daar... Uh, zocht ik vaak het een politiebureau op. En vanuit daar start ik mijn video. En daar ben ik al een tijdje in me gespand. Dus, het moment dat ik mijn game op en... Uh, ingeladen en zo was bedoel ik dan nou in ieder geval deze b-klasse dus nogmaals even uh, een shout-out naar Heumots voor de derde keer waarschijnlijk al um, te krijgen op hun website link daarvan staat uiteraard in de beschrijving het is dus de 2019 of zelfs 2020 versie een nieuwere versie van de B-klasse Um, en dat zie je vooral aan de achterkant. Hè. De voorkant zul je daar, of zie ik daar niet zoveel van. Hij ziet er wat sportiever uit. Um, zeker niet lelijk. Zo! Meneer, blijf even zitten. Jij stopt ook. Ja, ik zag je wel, boef. Uh, OC, okay, we hebben het spoed en ambulance nodig. Ambulance. Ik zie zelfs een uh, meerdere eenheden. Nou komen ze met een onopvallende Q7. Ja, oh, mijn game stopt er echt bijna mee. Ik weet niet wat je allemaal was in het met die motor, maar die is nu dood. Ah nou, de motor ook, maar die persoon overal. Zonder helm, ja die, die leeft niet meer hoor. Die moet ik wel even instellen, want ik heb ook gewoon Rapid Responders. Oké, heb jij voor mij een Ja, dankjewel. Heel zwart op wit gezien, heb ik hem hier dus niet als een gek zien rijden. Hij heeft schade aan zijn voertuig maar ik kan hem niks maken toch? Vraagteken. nee ik kan hem niks maken want ik heb hem niet als een maniak zien rijden het is dat ik een wit stipje zag en ik ken deze melding ik weet dat er een motorrijder en een auto zitten te racen als gekken maar ik heb hem niet daadwerkelijk gezien dus ik heb zijn gegevens en hij mag, hij mag vervolgen hoe gek het ook klinkt nou, dit is uiteraard een, uh, een druk kruispunt. Ik denk dat dit wel had moeten worden afgezet en VOA en alles erbij. Maar voor nu uh, los ik het even zo op. Ja. Nu wordt chaos en nu laten we alles even langzaam rijden. Waardoor zowel dus de lijkschouwer en zo komt. Wij gaan doorrijden. Ik lever deze beste heer achterin even snel uh, snel af. En dan kunnen wij ook uh, de video gaan beëindigen. En dan wordt het hier wel opgelost. Nou ik denk dat we nu toch helemaal... Uh... <laughs> ja mooi. Ik weet dat ik hier moet parkeren maar voor de rest weet ik ook niet veel. Zo, hey, bedankt voor het kijken, ik zie jullie graag bij een volgende video, wat hij gaat zijn, waarschijnlijk deze. Um, maar dat kan ook iets anders zijn, uh, laat jullie verrassen en uh, tot dan, joe